Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. We gaan een echte animatiefilm maken. Na elke missie ontvang je een award. Behaal alle awards en je kunt zo aan het werk in Hollywood. Missie 3, ontwerp personages voor je film. In de vorige missie zag je dat heel veel films dezelfde opbouw hebben. Je hebt een eigen film bedacht en een storyboard gemaakt. In deze missie gaan we de personages voor je animatiefilm maken. Maar wat is een personage eigenlijk? Een personage is een persoon, dat kan een mens zijn, maar ook een dier of een voorwerp die een rol speelt in een film. Het woord personage stamt af van het Latijnse woord persona, dat masker betekent. In de oudheid droegen acteurs namelijk altijd maskers. Er zijn verschillende soorten personages. Zo heb je de hoofdpersoon, het belangrijkste personage waar de film om draait. In onze animatie was dat de garnaal. Vaak is er ook een schurk of iemand die de hoofdpersoon dwars zit. In ons geval hebben we geen echte schurk, maar een kist die niet mee wilde werken. En er zijn vaak bijrollen, personages die wel meedoen in de film, maar niet de hoofdrol vervullen. Bij ons bijvoorbeeld de walrus. In deze missie ga jij zelf een aantal personages voor je film maken. Je gaat zo eerst je personages bedenken en uitwerken. Dan tekenen en dan maken we ze zo dat ze kunnen staan om straks een rol in je film te spelen. Pak nu het werkblad rolverdeling en je filmcanvas en storyboard er maar bij. In missie 1 heb je misschien al een aantal personages op het filmcanvas genoteerd. Noteer nu op het werkblad de verschillende personages die in jouw film gaan spelen. Bedenk er niet te veel, 2 tot 4 is meer dan genoeg. Schrijf onder elk personage welke rol ze vervullen in de film. En probeer daarnaast in één zin je personage te beschrijven. Wat voor type is het personage? Je mag natuurlijk ook de personages uit onze film gebruiken. Terwijl je dit doet kun je de video even op pauze zetten. Succes! Pak nu de verschillende werkbladen voor de personages er maar bij. Je gaat nu alle personages die in jouw film spelen eerst tekenen en daarna uitknippen, omvouwen en plakken, zodat ze kunnen blijven staan. Teken nu ieder personage in één van de aangegeven vlakken. In de film straks ga je ze elke frame, elke foto, een klein stukje verplaatsen. En zo lijkt het straks alsof ze echt bewegen. Weet je nog, daar hebben we in missie 1 naar gekeken. Je personages moeten dus stevig kunnen blijven staan. Daarom zie je onderaan ieder vlak een vouwrand. Als je straks klaar bent met je personages tekenen, gaan we ze uitknippen, omvouwen en plakken, zodat je ze mooi kunt neerzetten. Maar eerst tekenen. Je mag natuurlijk ook meerdere versies van je personages tekenen. Als een personage in de eerste scène blij is en de scène daarna bang, dan kun je je personage meerdere keren tekenen. Of je gebruikt een masker. Op dit werkblad zie je een voorbeeld van een masker dat ik in onze animatie heb gebruikt. Succes! Heb je je personages getekend, knip ze dan nu één voor één uit. Faunaat uitknippen de randen om en plak deze vast. Zo kunnen je personages mooi blijven staan. Gelukt? Dan heb je je derde filmenwoord verdiend. In de volgende missie gaan we de achtergronden voor jouw film maken.